Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Het leven is druk en vol met afleidingen. Als we even niet opletten, dan worden we zo opgeslokt door onze dagelijkse beslommeringen en zorgen en dan dreigen we het meest belangrijke uit het oog te verliezen. In Lucas 2 vind je een interessant verhaal over hoe Maria en Jozef met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gingen voor het jaarlijkse Pesachfeest. Na afloop van het feest vertrokken Maria en Jozef naar huis, in de veronderstelling dat Jezus bij hen was. Ik vraag me af hoe vaak wij veronderstellen dat God bij ons is, terwijl wij in werkelijkheid zijn afgedwaald om ons eigen ding te doen. Nu komt het meest interessante gedeelte. Maria en Jozef waren al een hele dag op reis voordat ze zich pas realiseerden dat Jezus niet bij hen was. Toen pas begonnen ze hem te zoeken. Het kostte hen maar liefst drie dagen voordat ze hem vonden. Drie dagen. De kernboodschap hier is, het is makkelijker om de bijzondere aanwezigheid van God te verliezen, dan dat het is om weer in zijn aanwezigheid te komen. Laten we er zorgvuldig op toezien om in Gods aanwezigheid te blijven. Als we dat doen, dan voelt God zich thuis in onze harten. Dit begint eenvoudig door zijn woord te gehoorzamen. Een van de eerste tekenen van geestelijke groei is vastbesloten te zijn om het gedrag waarmee je God krenkt de rug toe te keren. Hiermee laat je zien dat je het belangrijk vindt wat Hij ervan denkt. Dat betekent dat je ervoor kiest vrijgevig te zijn naar anderen, dat je leert om je naasten te vergeven, je zonden loslaat en in vrede leeft. Wanneer we er bewust voor kiezen om onze woorden te gebruiken, om God te danken en anderen te bemoedigen, zullen we ons de hele dag verbonden voelen met God. Laten we samen bidden. Vader, dank U dat U in mijn hart woont. Heer, ik heb Uw aanwezigheid nodig vandaag.